Hi jongens, nou iedereen is het natuurlijk altijd over make-up aanbrengen en de beste manieren om make-up aan te brengen. Maar hoe haal je die make-up eigenlijk af? Want uh, je gezicht reinigen aan het eind van de dag, al heb je maar een beetje mascara of concealer of eyeliner op, is gewoon super belangrijk. Dus ik wil je eigenlijk uh, wat tips meegeven om je huid te reinigen aan het eind van de dag. Die super makkelijk zijn, ook als je een beetje lui bent, net zoals ik. Ik heb aan het einde van de dag als ik moe ben, ik heb gesport, heb ik echt geen zin om eventjes uitgebreid mijn huid te gaan reinigen. Dus dan kies ik vaak voor de makkelijke methodes. That's me. Um, dus ik ga je wat producttips meegeven. En producten laten zien die ik heel erg fijn vind, die voor mij heel goed werken. Dus ik hoop dat je iets aan deze video zult hebben. En um, nou, ik zou zeggen, laten we maar gewoon beginnen. <laughs> De eerste tip die ik voor je heb is micellaire water. Micellaar water is echt oh, zo fijn. De beste uitvinding ooit. Micellaar water is zo zacht voor je huid. Het trekt echt het vel uit je huid, als het ware. Het is heel bizar. Je hoeft niet eens hard te wrijven of het komt er gewoon al vanaf. Je hebt micellaire reinigingsdoekjes, je hebt micellair water. Micellair water en watjes, heel erg fijn. Maar als je nog micellaire doekjes zoekt, ik heb nog wel wat tips. Uh, ik vind die van Garnier ontzettend prettig. Zijn zo zacht voor je huid? Oh, ik ga hem om te me. Uh, ik heb deze van uh, Garnier. Die verrijdt met olieën. Die zijn, ja, voelt heel verzorgd aan. Je hebt ook de roze variant... Die is ook echt heel chill. Gewoon zo prettig, verzachtend. Prikt absoluut niet. En je make-up is er echt zo vanaf. Deze doekjes voelen echt als luxe aan. Mocht je nou niet het geld over hebben... Nou, volgens mij kosten deze 3,50 euro. Dat is niet eens zo prijzig. Maar goed, mocht je dat toch iets te duur vinden... kun je ook de micellaire doekjes van de Hema kopen. Deze vind ik ook heel prettig. Ze hebben een hele bijzondere geur. Maar die vind ik eigenlijk wel lekker. En um, nou, werken even goed als die van Garnier. Alleen de doekjes zijn iets minder zacht. Dus het voelt iets heftiger op je huid. Maar dat is meer mijn opinie. Uh, maar ze werken even prettig. Dus als je een makkelijke manier wilt om je make-up eraf te halen. Reinigingsdoekjes zijn echt your best friend. <lacht> Oké okay, verder hebben we natuurlijk ook nog uh, reinigingsmoes. Um, je hebt van Nivea reinigingsmoes voor je huid. Um, nou ja, alweer van de Hema. Het micellaire mousse. Wow, dit is echt een uitvinding. Deze ben ik een paar weken geleden tegengekomen. En ja, hij is gewoon heel erg prettig. micellar Refreshing Cleansing Mousse for All Skin Types. En wat ik hiermee doe is uh, je doet een beetje op je hand en daarna verdeel je het over je gezicht met warm water en je make-up komt er zo af, echt geen probleem. Het is heel erg makkelijk, vaak doe ik het gewoon s'avonds onder de douche als ik heb gesport en ja, bent helemaal bezweet en alles, dan uh, verdeel ik het tussen mijn handen, verdeel ik het over mijn gezicht en ja, al je mascara, foundation komt er zo af en je huid voelt echt heerlijk verfrist aan. Um, maar misschien ben je wel een luxe paardje en hou je wat meer van luxere merken. Ik heb ook de Advanced Night Micro Cleansing Foam van Estee Lauder. En die is wat prijziger. Tussen de 15 en 20 euro kun je hem vinden bij de Issyperie of de Douglas. Ik zou zeker even kijken als ze huidverzorging in de aanbieding hebben, want dat kan toch best wel schelen. Deze is echt heel zacht voor je huid. Um, ik doe hem op een washandje en dan verdeel ik hem over mijn gezicht. En daar haal je zo je mascara en dergelijke mee af. Maar wat nou als je gebruik maakt van waterproof mascara... Ik bedoel, het regent nu de hele tijd. En het sneeuwt en alles. En um, dan zit je misschien niet op normale um, make-up reiniging te wachten. Dan heb je eigenlijk zo'n lotion nodig die 2 in één is. Het is maar blauw en wit. Je hebt er eentje van Lancome. Dat is echt de absolute top. Maar je hebt er ook eentje van Douglas eigen merk Of van Garnier. Of van L'Oreal. Wat je zelf prettig vindt. En die schud je dan. En het blauwe en het lichtblauwe vermengt zich dan. En doe je op een watje. En dan kun je echt heel makkelijk je waterproof mascara ervan af. Halen. Dus uh, dat is wat ik doe als ik waterproof mascara gebruik. Ik moet zeggen, ik gebruik het niet zo heel vaak, omdat waterproof mascara best wel heftig is voor je wimpers. En omdat het ook zo hard wordt. Ik heb altijd het idee dat het, het blijft heel erg goed zitten, maar het is ook extra moeilijk om ervan af te halen. En dan heb je dus echt zo'n schut emulsie nodig. Ik weet niet of jij wa vaak waterproof mascara gebruikt en of je ook echt problemen hebt om het eraf te halen. Maar um, als je het heel erg lastig vindt, dan is zo'n schut emulsie van een 2 in 1... Echt iets voor jou. Nou, dit waren eigenlijk alle producten die ik gebruik om make-up eraf te halen. Als ik soms heel erg, ik ja, zeg dat, lazy ben, dan gebruik ik ook nog wel eens gewoon handzeep op een washandje met warm water. Maar dat prikt wel echt vaak in je ogen. Dus ik probeer het eigenlijk niet te vaak te doen. Maar dat is natuurlijk ook nog een manier om je make-up eraf te halen. Het belangrijkste is gewoon dat je je huid reinigt en dat je je daarna insmeren met een goede nachtcreme om je huid te herstellen en te zorgen dat de volgende dag er gewoon rustig uitziet. Niet dat heel je huid rood is of dat je allemaal uitslag hebt en dergelijke. Nou, heb jij nog producten die jij heel erg prettig vindt? Laat me vooral weten. Ik vind het echt ontzettend fijn om nieuwe producten uit te proberen. En ik sta altijd open voor tips. En uh, ja, Geef een duimpje omhoog. Als je deze video leuk vond, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie je graag de volgende keer. En hopelijk is dat nog voor de feestdagen. Als jij nog een request hebt voor een video voor de feestdagen. Laat me vooral weten. Dan kan ik daar wat mee. En ja, voor nu nog een hele fijne avond. Doeg!